Wat zeg je? Dat is niet. Ja. Ik heb is van lijden. Ja, Dat is een klein, klein bordje, man. Ja, een klein bordje, maar ik kleine mannetjes binnen. Als jullie klaar zijn met eten, zou je even je bord en je stek op de baan kunnen schuiven. Ja, dames en heren, ik ben hier met Piet van DVS-TV. En Piet, ik heb eigenlijk een vraag. Wat voor commentaar hoopt hij nou eigenlijk te kunnen geven op deze wedstrijd? Vanavond, vanavond. Ja, dan denk ik dat Tarek Everett, de laatste man van DVS-33 in de verdediging, de bal heeft. En die staat bekend op zo'n enorme mooie, lange paas. Ben je een Die pakt die bal en die scoort, hij scoort, hij scoort. Ja, dat is duidelijk. Ja, dankjewel. Dus ja, dat is best wel om iets te kunnen halen. Ik denk ook dat we dat daarin moeten geloven met z'n allen. En dat en die vertrouwen hebben we ook. Uh, in onszelf en in elkaar. We moeten hier even meenemen. Mijn nummers staan erop. Voor jullie hebben we die zijn. Deze heer zit helaas vanavond op de bank. Ja, dat is niet anders. Maar uh, we zijn wel scherp en gaan focussen hier. Kijk, ze zijn ultra sterren op de kant op de Dat we voor die is de invasie. Mocht het ja. Ja, of niet uit ofzo, die hoge? Ja, klopt, maar wel zoiets. Ja, klopt. Ja, klopt. Heeft u goede je dan niet. voor? regering van de veranderen zonder dat u hetzelfde doet. Hi. Hi, hi. Ik ben hier alweer ja, ja, Ik ben Hoi! Ik ben hier nog Hoi! Ik ben hier nog? Ja, je bent hier weer. Ik ben hier ja, alweer, heel lang niet geweest. Nee, ik, zag jou, jou, ik zag het op het lijstje inderdaad. Jongen. Ja, ja leuk. leuk dat je oh, nee, nog bent. Ja. Ja, ik weet niet dat je nog zat. Nee, ik bent nog niet weg. Hoi! You know. a lovely opportunity, a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 Alleen Ali, dan... Nou kom. Mannen, mannen. Mannen. Laat niemand je dit moment afpakken. En dit is het moment. Hier hebben wij. We hebben niet eens geluk gehad op de weg hier naartoe. Geen één seconde geluk gehad. We hebben alles keihard keihard verdiend. We staan hier omdat we dat verdiend hebben. Besef dat met z'n allen, wij hebben dit verdiend. Dus wij laten niemand dit moment ons afpakken. We hebben dit met z'n allen gedaan. Iedereen die hier is, de twee jongens thuis. Iedereen. Iedereen heeft hiervoor geschreven, vier. Vier. vier jongens thuis. Iedereen heeft hiervoor gestreden, dus we gaan zo meteen tot het gaatje. En verder, als het moet. We gaan doen wat nodig is. En wat er dan gebeurt, dat zien we dan wel. Op dat moment, daar zo meteen, ga je met hart en ziel, dwars, alles voor elkaar doen. Meters voor meters voor meters. Iedereen. Allemaal. Kom maar, boy. Allemaal Kom, boy. ja. boys. Ja. Super man, hè. Draai hand, Tariq. Dat, dat nummer 7, ja. Come on, guys! Come on! Come on! Let's go! Boys, say! Yeah. you. ja Dat is een ondersteunende uh, ding. Een beetje een de bal, snel de diepte zoeken. En, uh, ja, ik vond zelf dat hij iets te veel ruimte kreeg. Wat? Gaan we gaan Kijk een... een... Knel op het ding!